Ja. ja, jongens, fijn uh, dit gesprek. Jongens, fijn dit gesprek. Ik let ook op de klok. Ik verzoek de vierde getuige binnen te leiden. Heren, uh... Goedemiddag eh, iedereen, ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van der Zouw. Meneer Van der Zouw, ik heet u welkom namens de parlementaire enquête commissie woningcoöperaties. Onze commissie doet eh, onderzoek naar opzet en werking van het stelsel van coöperaties en naar incidenten. En daarom willen wij weten wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag hebben we het vooral over derivaten in de coöperatiesector, al of niet gerelateerd aan Vestia. En in dat verband, meneer Van der Zouw, wordt u zelf gehoord als getuige. Het voor is onder Ede. In dit verband heeft u ervoor gekozen om de belofte af te leggen... dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen als u even opstaat. Mijn na dat beloof ik. Uh, dat beloof ik. U staat nu onder Ede, meneer Van der Zouw. Neemt u plaats. verzoek u de microfoon aan te laten staan... We gaan beginnen met het openbaar verhoor. Meneer Van der Zouw, vanaf 2004 is Vestia op grote schaal derivaten gaan kopen. In eerste instantie vooral bij Fortis en ABN Amro. Daar komen dan later Deutsche Bank bij op grote schaal en ook andere buitenlandse partijen. Fortis en ABN Amro die fuseren in 2010. En dan komen beide portefeuilles uiteindelijk samen, de derivaten van beide voormalige banken bij Vestia. Naar aanleiding van het jaarverslag 2008, jaarrekening 2008 van Vestia, heeft ABN Amro een gesprek met Vestia, waarin om meer informatie wordt gevraagd. Nou, die geleverde informatie van Vestia die vindt ABN Amro volgens onze commissie althans ontoereikend. En dan wordt er nog nadrukkelijker om meer informatie gevraagd. Vestia weigert, ABN Amro zet de relatie op een laag pitje. Meneer Van der Zouw, u speelde zelf een rol in dat proces en daarom hebben wij wat vragen voor u. Het woord is aan de heer Bashir. Meneer Van der Zouw, u bent al een jaar of 15 werkzaam als riskmanager bij ABN AMRO. U had niet de rol van verkoper, maar wel was u betrokken vanuit uw functie bij het al dan niet af- of goedkeuren van derivatencontracten? Uh, u kon een transactie goed of afkeuren en dan is mijn vraag, heb ik zo uw rol goed samengevat? Mm, niet helemaal. Uh, uh, onze riskafdeling <coughs> risk is natuurlijk wat groter dan één uh, persoon. Uh, Kunt u misschien wat harder spreken? Ja, sorry. Uh, ja. Uh, onze riskafdeling is natuurlijk wat groter dan één uh, persoon, ook op onze handelsvloer. Uh, we hebben een uh, een zeer groot riskapparaat van enige honderden mensen. En uh, die beoordelen de voorstellen die gedaan worden om uh, kredietlimieten uh, goed te keuren voor de, de relaties uh, van de bank. En uh, onderdeel van een aantal uh, relaties is dat er ook uh, gehandeld wordt op de vloer in derivaten of in uh, geldmarktproducten. Ja, en, en u zelf, u was betrokken bij het Ik zit Vestia. zelf op de handelsvloer ja. als uh, hands-on risk manager. Uh, wij willen graag uh, uh, hands-on controle hebben van uh, wat daar gebeurt. En daar hoort ook bij uh, als er problemen zijn of als dingen opvallen, ja. om daar op te springen. En uh, dan te kijken of er, uh, dat wel acceptabel is of dat wel of niet ingegrepen moet worden. En ik ben dus Henson risk manager op de handelsvloer. En uit die hoofden uh, ben ik in uh, diverse malen bij Vestia betrokken geraakt. En uh, de laatste jaren zelfs zeer intensief. Ja, meneer van der Zouwen, uh, u vertelde ervan uh, dat er 800, 900 mensen werken bij de risk management van Vestia. Uh, ja, ik weet niet precies hoeveel, maar honderden. Ja. Honderden. Uh, welke andere afdelingen zijn eigenlijk betrokken bij? Uh... Uh, ABN en Amro, als het gaat om transacties met woningcoöperaties? Uh, de, dus hebben we hebben een drie lijnen uh, defensiesysteem. Dat is de eerste front office, die heeft de dagelijkse contacten. Die doet ook de transactie, die dienen zelf ook de risico's uh, uh, te beoordelen en te nemen. Dan hebben we een tweede lijn defensie, dat is uh, risk management. En we hebben ook dan nog een uh, derde lijn uh, defensie, dat is uh, internal audit. En ook nog een juridische afdeling, neem ik aan. We hebben een juridische afdeling, we hebben ook een afdeling compliance. En die, ook ook afdeling, compliance. Ja. En, uh, die uh, dankzij uh, de toenemende regelgeving uh, dijkt die uit, uiteraard. Ja, ja. Uh, meneer Van der Zouw, was in de jaren 2008 en 2009... Uh, de markt van woningcoöperaties is een belangrijke markt voor ABN AMRO. Uh, ja, we moeten wel onderscheid maken tussen ABN AMRO en Fortis. Uh, voor ABN AMRO was uh, waren woningcoöperaties een van de klantensegmenten. Niet uh, uh, zeg maar de belangrijkste klantensegment. Uh, ABN AMRO bestond zeg maar voor de splitsing uit een, uh, een zeer grote. Uh, uh, een bank van, met een Nederlands netwerk, maar ook een, een investment uh, wholesale bank die op grote schaal uh, derivaten handelde. En in toen de tijd, in dat verband, uh, was de handel met de woningcoöperaties zeg maar, een beperkt deel van wat er op de handelsvloer gebeurde. Uh, bij de Fortis-kant, voor Fortis Nederland, waren uh, de woningcoöperaties wel een zeer belangrijke klant, zeg maar, ja. als percentage van totaal. En als u nou, uh, uh, als, uh, als we ons beperken tot uh, uh, nu even nog tot ABN AMRO, uh, was hmm. ABN AMRO, uh, uh, had die de beschikking over alle type derivaten uh, om die te kunnen verkopen aan uh, woningcoöperaties? Uh. Ja, u, er zijn natuurlijk uh, heel veel uh, soorten derivaten. En, uh, zeker in die tijd uh, was onze handelsvloer erg creatief. Maar bij mijn weten zijn er uh, maar twee soorten derivaten gedaan met woningcorporaties. Dat zijn uh, gewone swaps, renteswaps en swaptions. Dus niet een breed palet aan uh, derivaten, exotische producten? Nee, bij mijn weten niet, nee. Nee, nee. En was uh, Vestia eigenlijk een populaire klant uh, voor de banken? Bij de banken? Uh, dat was uh, zeker een populaire klant van de banken, ja. Zij uh, hadden grote volumes uh, en uh, de banken wilden graag zaken doen met Vestia. Uh, ja, maar ik denk dat uh, je een onderscheid moet maken tussen zeg maar tot uh, 2009 en dan uh, vanaf 2009. Want de Nederlandse bank. Ik heb zojuist ook het verhaal gehoord van mijn collega van de ING. In 2009 heeft uh, de ING uh, ja, twijfels, uh, zijn twijfels uh, geuit en uh, de relatie beëindigd. En dat hebben wij ook gedaan. Wij hebben de handel begin 2009 als ABN Amro ook stopgezet. De positie vergrotende trades. Ja, ja, maar daar komen we zo meteen op terug. Ja. Uit gaan. En, maar, nou, uh, uh, maar het gaat mij nu meer om de grootte van uh, de derivatenportefeuille van ja, ja. Kijk, als je, En de als je concurrentie kijk, tussen dat... banken om Vestia ja, toch voor nee. zichzelf te winnen. Klopt dat? Om ervoor, misschien om het begrip bij u uh, wat te vergroten. Ja. Uh, begin 2009, uh, de portefeuille, want er werd al gerefereerd aan het jaarverslag 2008. Uh, Toen was de basispuntwaarde van de portefeuille... 6 à 7 miljoen, dat staat ook in het jaarverslag. Dat wil zoveel zeggen dat als de rente 1% zakt, dat er een markt to market van 600 à 700 miljoen ontstaat. Dat was al zeer groot, dat vonden we al eigenlijk zo groot dat we daar uh, toch wel ernstige twijfels bij hadden. Op het moment dat de boel klapte, was de basispunten. Maar van de waarde, de zou ja, ja, ja. 20 miljoen? Van drie de drie zou, sorry groot. dat ik je uh, onderbreek. Uh, uh, maar dat was niet mijn vraag. We komen daar al zo meteen op terug. Ja. Uh, de voorzitter uh, die zal daar uw vraag over stellen. Ja. Maar ik wil nog even terug naar hoe het begonnen is. Uh, ja. uh, dan bouwen we het wat uh, chronologisch op. Ja. Uh, toch nog terug naar de jaren 2008, 2009. Ja. Uh, uh, u zei, van, ja, Vestia was een uh, grote klant. Uh, iedereen uh, longte naar Vestia. Mensen wilden zaken doen met Vestia. Klopt, en ja. daar wil ik meer over weten, van ja. hoe dat nou uitzag... Uh, had u veel concurrentie met andere banken, hoe ging dat nou in zijn werk om toch Vestia voor uh, uzelf ja, te winnen? Bij het afsluiten van de contracten ben ik toen niet betrokken geweest, ik ben pas, uh, zeg maar, zelf betrokken geraakt eind 2008, omdat toen de rente zo zakte en uh, de collateral calls moesten worden uitgestuurd onder de ESTA-CSE's naar diverse woningcoöperaties en er waren er uh, een paar die daar gewoon niet aan konden voldoen. En, uh, als riskmanager werd ik gevraagd om dat uh, te helpen oplossen. En daar hebben we ook uh, bij een paar woningcoöperaties een uh, speciale regeling getroffen, waardoor dat uh, zeg maar, probleem uh, enigszins werd opgelost. Toen viel ook op uh, dat Vestia een van die coöperaties was die flink moest storten. Die hadden op dat moment uh, geen probleem met liquiditeiten. Dus Marcel de Vries uh, was toen op dat moment wel zo verstandig uh, om voldoende uh, cash en beleggingen achter de hand te houden om uh, collateral calls te voldoen. Maar de grootte uh, van die collateral calls en de grootte van die portefeuille was voor mij wel aanleiding om te zeggen, hé, hey, wij zijn de, de heren uh, van Vestia mee bezig? En... Uh, we hebben nu een portefeuille uitstaan. Die vind ik al heel, uh, behoorlijk fors. Ja, ja. Ja. En uh, ik wil met die man praten. Want, uh, want wat voor klanten uh, was uh, Vestia voor ABN AMRO? Uh? Uh, u zag uh, uh, uh, uh, Vestia als een uh, professionele partij. Wij zagen Vestia als een professionele partij. En wat en betekent dat, dat dan ze concreet? Ze, uh, dat betekent concreet dat... Uh, uh, ik ben geen MIFIT-expert, geen zorgplicht-expert, maar dat uh, we ervan uitgaan dat ze onder is dat CSE handelen en dat zij uh, zelf uh, uh, zeg maar, uh, uh, nadenken over uh, wat voor contracten ze willen afsluiten. In het algemeen was het ook zo dat uh, hij opbelde en dan de diverse banken om een prijs vroegen en dan tegen elkaar uitspeelden. <coughs> Dus u zegt eigenlijk, een professionele partij, dat betekent dat de woningcoöperatie dan zelf een afweging mag maken van ja. wat voor producten zij willen. Zij billen dan en de bank draait in feite. Daar komt het op neer, ja. ja. En... en er komt bij dat meneer De Vries stond in woningcoöperatieland bekend als de goeroe, het orakel. En uh, werd ook uh, als zodanig op congressen en uh, door het WSW en het CFW uh, naar voren geschoven. Dus uh, ja, dan is het moeilijk om dan uh, uh, te gaan zeggen van uh, meneer, bent u wel professional? Ja, ja en waarop, uh, waarom is Vestia ingedeeld als een professionele partij? Hoe kan dat? Dat was op basis van de toen geldende criteria bij mijn weten. En wat waren de criteria? Waarom is dat zo gelopen? Ja, dat moet ik helaas het antwoord op schuldig blijven, want dat ja. is die. Had dat ook te maken met, uh, met de autoriteit van de uh, financiële man van Vestia, namelijk de kastbeerder... die toch als een autoriteit gold uh, in de sector, voor velen? Uh, nee, er zijn, uh, er zijn uh, objectieve criteria voor om uh, partijen als professioneel te kwalificeren... En gezien de omvang van uh, de woningcoöperatie uh, lag voor de hand om uh, zelfs professional uh, te kwalificeren. Ja. En op welke wijze werd dan uh, de risico's van een woningcoöperatie beoordeeld? En waar letten lette u dan op? Bij het aangaan van uh, uh, de, de, de wordt, wordt, uh, net zoals dat voor alle, alle klanten geldt, worden kredietrevisies <coughs> geschreven, worden analyse gemaakt van het jaarverslag van de betreffende corporaties en dat is ook voor Vestia gemaakt en uh, er was op uh, dat moment in 2008 zeg maar weinig aanleiding om eraan te twijfelen want ze hadden bij mij weten toen maar enige miljarden leningen en uh, dan een WOZ waren van boven de 10 miljard dus de, de verhoudingen waren uh, ja was niet uh, veel op aan te merken. Ja. Uh... Hoe, hoe scoort eigenlijk Vestia? Uh, hoe bedoel je? Uh, als het om de risico's ging uh, bij het aangaan van transacties uh, in 2008, 2009? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Op hoe scoort, maar blijkbaar uh, goed genoeg, want uh, ABN-Ambord nee, uh, zaken gewoon met Vestia. Er zijn, uh, worden kredietlimieten afgesproken, limieten afgesproken. Ja. Zeg maar voor goedgekeurd waaronder gehandeld kan worden en tot die limiet mag zo'n partij dan handelen. En met wie had u het meeste contact bij Vestiaan? Met Marcel de Vries. Met Marcel de Vries. Wat vond u eigenlijk van de organisatie van de trusserie afdeling? Niet goed. En daarom zijn we ook gestopt. Uh, en wanneer kwam u erachter dat het niet goed was? Uh, begin 2009. Ja, ja, daar komen we zo meteen op terug. Ja. Zoals beloofd. Uh, maar nu even nog naar het type producten, want u zei van ja, eigenlijk hebben wij bij Abin AMRO maar twee soorten derivaten verkocht aan Vestia. Nou, verkocht het eentje niet. Misschien verkocht, niet, eentje gekocht. Uh. Misschien verkocht is misschien niet het juiste woord, want het zijn, uh, het zijn contracten die tussen twee gelijkwaardige partijen worden afgesloten. Principle-to-principle-transacties. Ja. En uh, ja, wij sluiten een contract met elkaar af uh, voor de uitwisseling van uh, bepaalde geldstromen. Ja, kunt u daar nader op ingaan? Om welke producten het ging? Dat, dat, de producten die het algemeen... ...die ik gezien heb zijn... Uh, uh, ...plain vanilla renteswaps. Dat zijn rechttoerecht recht, recht, recht aan producten. Recht toe, recht aan renteswaps. Ja. En, uh, Gewoon ordinaire producten as die echte de risico's hebben. Ja, zijn, en swaptions. Uh, extendable uh, swaps. Ja, en gestructureerde producten? Die... Uh, ik weet het niet met 100% zekerheid, maar bij mij weten we waar de producten die ABN Amro heeft verkocht, uh, gewone swaps en swaps. Ja, uh, die recht-toe, recht-aan producten, die zijn gewoon gebruikelijk in de sector? En niet alleen in de sector, maar uh, als het gaat om afdekken van risico's? Op dit moment wordt er wat uh, anders tegen aangekeken, ja. maar toen werd dat wel als gebruikelijk beoordeeld. Ja, En dat is... Uh, als u kijkt naar de WSW-leningen en de criteria voor WSW-leningen op dat moment, werden dezelfde derivaten ook toegestaan om uh, uh, zeg maar te incorporeren in uh, WSW-leningen. Dus die die zitten ook in, uh, in WSW-leningen. Ja. Uh, dus maar met dan die waren dus door de toezichthouders goedgekeurd. Ja, de derivatenportefeuille van Vestia is bestudeerd door, door Cardano. En zij hebben de producten gecategoriseerd en zij hebben gezegd dat uh, die swapsons uh, uh, ingedeeld moeten worden onder categorie giftig. Omdat uh, zij natuurlijk liquiditeitsrisico's met zich meebrengen en niet bijdragen aan het afdekken van renterisico's. Wat vindt u daarvan? Het uh, woord giftig lijkt me niet uh, op ze, lijkt me niet een correcte kwalificatie. Uh, Ook niet als je uh, je hele portefeuille volgooit met die swapshands? Nee, als, het, als we als het hebben over wat was nou het probleem bij Vestia, ja. is uh, dat er uh, op het moment dat het klapte gewoon sprake was van uh, uh, speculatie. En niet in geringe mate. Denk, begin uh, 2009 was de portefeuille al wellicht uh, te groot. Uh, maar die portefeuille is daarna nog verdrievoudigd, met name met buitenlandse banken. Met andere woorden, er was gewoon sprake niet van hedging, maar er was sprake van uh, speculatie op zeer grote schaal. En dat, uh, dat is veel belangrijker dan, uh, ja. denk ik, dan een maar paar die speculatie op, uh, rare producten die in de portefeuille zaten. Kijk, wat Vestia deed, was uh, uh, swaps afsluiten voor 30, 40, 50 jaar of swaps plus swaps voor 30, 40, 50 jaar. En omdat de rente zo zakte, maakt het niet eens zoveel uit of het een swap plus een swapje is of een uh, lange swap. Omdat als uh, die swapje heel erg in de money gaat, dan begint die uh, heel veel te lijken op een swap. Ja, ja. En maar, er was gewoon sprake op het moment dat de boel klapte. Van u, hebt het, uh, u zegt eigenlijk van, Vest, uh, jij speculeerde met derivaten. Zwaar. Uh, maar als we, als we kijken naar de... Portefeuille, dan zien we wel dat daaruit blijkt dat ze het meeste verlies hebben gemaakt uh, met uh, swaps. swapjes. U zegt ik zou ze niet te giftig willen noemen. Uh, maar dat, dat komt omdat die uh, swapjes, dat zijn als je kijkt een swap van 20 jaar plus een swapje van nog eens een keer 20 jaar. Dan was die uh, swap meestal een lage rente en die swapjes een wat hogere rente. Ja. Dat deed hij expres, uh, Marcel de Vries. En daar ging hij vertellen: Van kijk, ik heb een hele lage rente in de portefeuille. Maar hij vergat er even bij te vertellen: van ja, over 10, 20 jaar moet ik uh, nog een keer uh, 20, 30 jaar een rente ja. van circa 4% uh, rond die, uh, dat percentage, dat het ongeveer, uh, gaan betalen. En. Uh, op het moment dat die rente bij 4% ligt, die lange rente, is dat natuurlijk niet zoveel aan de hand. Maar op het moment dat die rente richting de 2% gaat, wat gebeurde, ja, dan uh, heb je een, een zwaar markt to verlies daarop. Ja, ja. en Abin AMRO was een van de partijen die een redelijk aantal uh, swaps heeft gekocht van uh, Vestia. Uh, ja, In ieder geval was uh, Vestia de verkopende partij. Zij opereren dus eigenlijk als een... Uh, als een uh, verzekeringsbedrijf, voor het geval de rente zou zakken? Mm, dat uh, zou ik niet zeggen. Het is geen verzekering, uh, ja. het is een uh, afspraak. Hoe beoordeelt u de rol van ABN Amro in deze? Begin 2009 uh, hebben we dus al gezegd dat we de handel wilden stopzetten. En uh, zelfs een brief gestuurd die u heeft: uh, van uh, we willen meer informatie. En we willen weten hoe de organisatie hier uh, bij u in elkaar steekt: qua uh, treasury en toezicht van de Raad van Commissarissen. En daar hebben we geen uh, antwoord op gekregen. En, uh, meneer De Vries zegt: ik wil niet meer handelen met uh, ABN Amro. En ik uh, boek de hele portefeuille wel over naar een buitenlandse bank. Nou, we hadden niets liever gewild, alleen ja, maar dat is hebben ze niet gedaan. Er kwam een nog grotere portefeuille bij u terecht, omdat van de de Fortis, Fortis werd overgenomen. Eh, precies. Of althans, uh, moest overgenomen. Ja, we er niets liever dan er vanaf. Ja, ja, want wat was nou het verschil tussen de producten die Vestia had bij uh, ABN AMRO en de producten die Vestia had bij Fortis? Uh, bij mij weten bij Fortis was hetzelfde uh, soort producten. Vanilla swaps en uh, swaps met name, uh, dus eigenlijk hetzelfde zegt u, als bij Abn. Hetzelfde soort producten, ja. ja. Maar meer, kijkt, als, meer als, je, nou, als je kijkt naar de, ik heb er later wel eens naar gekeken van ja, die verhouding de... tussen ABN Amro en Forteslag. Ik denk dat de verhouding ongeveer een derde uh, ABN AMRO twee derde fort is zeg maar, ja. van het totaal wat we uiteindelijk aan portefeuille hadden. Maar als het is je... natuurlijk voor ons een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden uh, geweest. Omdat we uh, ja, uh, per, per 1 april 2010 fuseerden en kwamen die portefeuilles bij elkaar... waardoor we een relatief hele grote portefeuille kregen. Ja. Uh, wat ik ook begrepen heb is dat uh, uh, ABN AMRO doelbewust... De portefeuille van Vestia die bij ABN en Amro liep, heeft uh, genoveerd naar uh, Fortes, met als doel dat we dan uiteindelijk toch weer terugkomen bij ABN en Amro. Waarom heeft hij dat gedaan? Dat, uh, dat, dat hebben de commerciële heren hebben dat uh, zo geïnterpreteerd, maar dat is niet uh, de juiste interpretatie bij de opsplitsing van uh, Abi en Amro in uh, 2008. ...was vestia toegedeeld aan de BUNL, aan ABN AMRO BUNL... ...en niet aan RBS. En eind 2009 zat we met het probleem dat de hele portefeuille van ABN AMRO... ...nog op naam van de oude ABN AMRO CQ Nieuwe RBS Nederland stond. Dus we moesten daar iets mee doen. Ja, maar en informeel, dat doen? informeel had ik al begrepen dat RBS... Uh, die portefeuille niet wilde hebben, uh, dus wij konden dat daar niet laten. Dus moest er een oplossing worden gevonden om die portefeuille van Vestia naar de nieuwe ABN AMRO te Wanneer gaan. Wanneer was dat? Dat was eind 2009. Eind 2009? Dat was de afspraak bij de opsplitting van ABN AMRO dat Vestia een klant was en is van... Uh, de nieuwe ABN AMRO. Ja, maar als u er vanaf wilde, dan was dat natuurlijk het moment om vanaf te komen. Ja. Maar, maar u wilde er we... niet vanaf? De, we wilden er wel vanaf. <laughs> maar u hebt het wel genoveerd naar Fortis, waardoor dus daarna weer bij ABN AMRO ja, zou komen? maar ik moest iets doen, we mochten het niet bij uh, RBS laten. Dat, waarom mocht het niet bij RBS dan? Omdat het klant was toegedeeld aan ABN AMRO, uh, de nieuwe ABN AMRO. Ja, ja. Maar als u niks had gedaan, dan was u er vanaf gekomen? Nee, want daar hadden ze niet geaccepteerd. Ar Ar RBS had dat niet geaccepteerd? Nee. Ja. Uh, ja, maar de commerciële heren hebben ja. dat geïnterpreteerd. Maar uiteindelijk en, werd het wel een hele grote portefeuille, zo alles ja. bij elkaar, Fortes en Abu Amro bij elkaar ja, gevoegd. Dat, dat en, was zo'n ongelukkige En toen zag u pas Zandere. de grote, grootte van de portefeuille. Nee, ja, dat, de, dat de wisten ja. we natuurlijk al. We wilden niets liever dan er vanaf. Maar ja, ja. Dit, soort, die, dit soort contracten kan je niet eenzijdig beëindigen. En uh, Marcel de Vries uh, dreigde wel samen met meneer Staal die ze, uh, van: uh, Ja, we gaan wel een ander zoeken, maar dat is nooit ja. gebeurd. Uh, u zegt: Zijn het ook van de. Uh, het, zijn, het zijn contracten tussen twee uh, gelijkwaardige partijen. Was dat ook uh, gelijkwaardig als het ging om, de, om het kennisniveau? Uh, als we het hebben over het kennisniveau en de organisatie, dan. Uh, is dat dan de bankenkant uiteraard uh, hoger. Ja, dus niet helemaal gelijkwaardig, gezegd Qua kennisniveau en organisatie ja, ja. niet, nee. Uh, uh, was eigenlijk het waarborg van sociale woningbouw, uh, het WSW, bekend uh, met de verschillende type derivaten die ABN AMRO heeft afgesloten met Vestia? Uh, volledig, bij mijn weten. Uh, en, uh, eind 2008, toen er wat problemen waren met de collateral calls... We hebben direct contact gehad met uh, de heren en uh, dames van het WSW. En uh, daarmee gesproken over de problematiek en hoe op te lossen. En zij ze zijn zelf begin 2009 met een voorstel gekomen om een raamwerk uh, voor derivaten te creëren een zogenaamde swap-faciliteit. En ik heb ze daar hartelijk voor bedankt en uh, gevraagd uh, of we een goed gesprek met elkaar konden hebben. Dat hebben we ook <coughs> gehad met diverse woningcoöperaties erbij. En of we apart nog een keer konden praten over vestia, omdat uh, ze hadden een schatting gemaakt van 15 miljard aan derivaten voor ja, de sector. Ja. En ik zeg, ja jongens, dat is de grootste, dus uh, laten we daar eens uh, even apart over gaan praten. Ja, Maar de Waardenburg die heeft ook producten goedgekeurd. gekeurd? Uh. Die ook ABN Amro heeft uh, daarvoor gelegd. Uh. Of wij uh, expliciet daarvoor gelegd hebben, dat denk ik niet. Want het probleem was: de... daar uh, uh, heeft meneer Savat ook net uh, al aangegeven. Je zit ook met de cliënt-vertrouwelijkheidsrelatie. Het is natuurlijk heel lastig om zomaar uh, zonder toestemming van uh, een klant, uh, met een toezichthouder, uh, een klant te gaan bespreken. Dat, uh, dat kan niet. Meneer Van der Zouw, um, u zei net duidelijk tegenover de commissie. Bij Vestia zaten ze zwaar te speculeren. Ik citeer u zelf. Zeer zwaar, ja. Zeer zwaar. Um, we hoorden van de heren van Capitat vanochtend dat ze uh, hebben uitgebreid kennis genomen van de portefeuille van Vestia uh, en Cardano ook. We hoorden van Capitat dat 70% van de totale portefeuille bestond uit het speculatieve deel. Het gestructureerde deel, de swaps, de ingewikkelde gestructureerde gevallen. Die niet meer te linken waren één op één aan het afdekken van renterisico. Zoals met Plein van Nilla's gebeurt. Dus 70%. We hebben nu ook gezien dat, u zei het net ook zelf tegen de commissie, dat ABN Amro als bank ook heel veel van dat soort derivaten verkocht. Hè, de swaptions met name. Dus, dus u zegt nu zelf, ze zaten wel zeer zwaar te speculeren, maar ABN Amro verkocht wel die producten. Hoe, hoe, kunnen, hoe kan onze commissie dat nog rijmen? Wat zegt dat dan over de zorgplicht van ABN Ambo? Ja, wij zijn begin 2009 gestopt. Toen was uh, de basispuntwaarde iets van 6 à 7 miljoen. Was al groot. Toen werd geschreven door Deloitte van dat het uh, allemaal hedging is en was. Uh, wij hadden daar onze twijfels al bij. Maar je zou nog. Misschien dat, was dat nog. Enigszins acceptabel, ik denk het niet, maar het is pas echt fout gegaan nadat wij gestopt zijn met de buitenlandse banken. Wij zijn begin 2009 gestopt, de basispuntwaarde was 6, 7 miljoen. Daarna is die vooral met buitenlandse banken gaan handelen. Op het moment dat de boel klapte was de basispuntwaarde 20 miljoen drie keer zo hoog. Maar heb je allemaal even wel degelijk ook en gestructureerde producten verkocht toch? Ja, dat klopt. Maar we zijn wel gestopt voordat het echt het zware speculeren begon. Moet ik dat dan opvatten dat u zegt dat voordat het zware speculeren begon. dat Aben Amro ervan uitging als ze swaps en gestructureerde producten verkocht in die eerdere fase. dat dat niet te maken had met speculeren door Vestia? Op dat moment uh, waren dat geaccepteerde producten voor hedging. En uh, als het producten zijn die gezien kunnen worden als hedging, is dat uh, geen speculatie. En wie bepaalde dan of het hedgingproducten waren? Uh, dat, zijn, uh, dat zijn natuurlijk uh, uh, ja, uh, niet op elk moment in de tijd uh, uh, is die mening hetzelfde, uh, maar, in dat, maar in, en, in, in, in dat tijdsbestek, in 2008, 2009, werd dat als hedging gezien. en uh, dat. Het valt zeker te illustreren dat, dat dezelfde producten ook zitten in de, de leningen in WSW-leningen. De, de swaps plus swaps zitten gewoon in WSW-leningen met de handtekeningen van het WSW en de gemeentes eronder. Hm. Dus dat, daar kan je al uit afleiden dat dat product op dat moment uh, goedgekeurd was. Ja. Ja, nou, ik moet, moet er even aan, aan wennen en dat even laten landen hier, want Aben Ammo heeft zijn houding dus aangepast voor wat betreft het verbinden van, van een, een gevolg en het risico dat samenhangt met, met producten als swaptions en gestructureerde derivaten. Eerst werd het gewoon verkocht en prima, we verdienen eraan. En daarna zegt hij van ja, ja, maar het is wel zo zwaar speculeren, laten we dat toch niet stoppen. Nee, maar het, het is uh, hedging en speculeren... ...staat een beetje los van de, de producten. En de, als je op een gegeven moment weet dat je 1, 2 miljard nieuwe leningen uh, moet aantrekken voor 30, 40 jaar... ...als je dat zeker weet, dat je dat volgend jaar moet aantrekken, dan kun je besluiten dat je zeg maar, de funding daarvan en het rentemanagement uit elkaar trekt en alvast een swap doet... ...voor die 1 à 2 miljard leningen die je gaat aantrekken. Dat is hedging. En dat kan je acceptabel vinden. Maar op het moment dat je in plaats van 1 à 2 miljard swaps... ...6 à 7 miljard swaps gaat doen, om nog veel meer... Ja, ...dan is het geen hedging meer, dan is het speculatie. Ja, en ja. daar hebben we het over. Dat, dat was de, het grondprobleem, dat... Op het moment dat uh, de vries van, uh, treasurer de Vries van Vestia een swaption uitschrijft en die wordt gekocht in dit voorbeeld de ABN AMRO, mm. dan krijgt Vestia daar een premie voor. Vestia drukt daar weer mee de rentelasten, mm. maar je neemt daarvoor het risico op lange termijn. Dat bouw je in. Het is dus een zeer risicovolle product, hebben we ook van Capitat gehoord. Dus daar zit dan toch weer dat speculatieve element in op lange termijn. U zegt maar ja, in die tijd was er sprake van hedging. Maar kun je dat dan even toelichten wat er dan gehatcht is, terwijl je gewoon met een speculatieve product bezig bent, dat niet gelinkt is aan een concrete lening met een variabele rente bij Vestiaan? Uh, om een ander voorbeeld te nemen, als de valutatransacties worden gedaan, kan je dat gewoon één op één doen. Ik koop van u uh, uh, op een jaar dollars tegen euro's, maar je kan het ook doen via uh, optiestructuren. Dat gebeurt nog elke dag. Zo kan je met de rente kan je een swap afsluiten. Maar je kan ook een visie nemen dat je zegt... ...oké, okay, in plaats van 40 jaar een swap te doen... ...doe ik een 20 jaar swap plus een 20 jaar swaption. En daar zitten bepaalde voor- en nadelen aan. Er zitten niet alleen nadelen aan, er kunnen ook voordelen aan zitten. Dus dat is een bepaalde keuze die je maakt in je hedgingstrategie. Dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn. En dat werd in dat tijdvak ook niet als verkeerd gezien. Omdat dezelfde structuren zitten in WSW-leningen. Met de handtekeningen van het WSW en de gemeentes eronder. Had uh, ABN AMRO al die tijd... Uh, baseerde ABN AMRO zijn derivatencontracten al die tijd op een ISDA Master Agreement met Vestia? Uh, bij mijn weten is in 2005 een ISDA Master afgesloten met een uh, Credit Support uh, Annex. Ah, die CSE Credit Support Annex, die zat er dus ook al meteen aan vast? Ja, ik meen dat er voor 2005 ook al wat uh, gehandeld was, maar. De en meer bij toeval was ik daar in 2005 bij betrokken. Wat, wat voor uh, drempel of threshold, met een moeilijk woord, zat er in die CSE? Uh, dat had ik zelf met hem afgesproken. Dat was 50 miljoen uh, op dat moment en die zou naar nul gaan in 2015. Was dat uh, voor Arwin Amro dan een normale zaak om zo'n hoge drempel af te spreken en je dus wat langer moest wachten voordat Vestia zekerheden moest storten? Uh, dat was een, uh, een drempel die wederzijds geldt. Uh, je moet ook bedenken dat het ook bescherming is voor de uh, woningcoöperaties. Want de woningcoöperaties, uh, de grote gezien de structuur van het WSW, hebben een hogere rating dan uh, de meeste banken. Uh, dus, maar Een andere bank uh, zoals ING die zegt van uh, het moet nul zijn zo'n persoon. Zo uh, dat was hun uh, insteek, ja. Wij hebben op dat moment in 2005, omdat er al zeker een zekere mark-to-market was, wilde hij geen nul threshold met ons afspreken. Want dan moest hij onmiddellijk storten. Dus dat hadden, hebben we afgesproken: oké, okay, voor de eerste 10 jaar 50 miljoen en daarna wordt het nul. Die producten waar we het net over hadden, zo'n swapsen uitschrijven, zo was dat allemaal passend voor een Als je er als bankier zo naar kijkt. Op dat moment werd het als passend gezien door alle. Partijen, inclusief de toezichthouders. Maar jezelf, wat vond u ervan? Daar hebben we het net over gehad dat. Ik bedoel, het is, heeft allemaal zijn voor- en nadelen zo'n product. Het, is niet, uh, het probleem zit niet in het product swap of swapje. Het probleem zit hem in de speculatie. Uh, waar Vestia naartoe is gegaan. Hm. Meneer, uh, van der Zou. Eind 2008 dan daalt de rente scherp. Een aantal corporaties met derivaten komen dan in financiële problemen. De jaarrekening van Vestia van 2008 blijkt dat de derivatenportefeuille daar een negatieve marktwaarde kent. Ultimo van het jaar van 762 miljoen euro. Ja. Aurien Amro reageert op basis daarvan en wil meer inzicht in het treasurybeleid en de derivatenportefeuille van Vestia. Was het jaarverslag, de jaarrekening, nou de directe aanleiding om die actie richting Vestia te ondernemen? Uh, nee, want uh, we zijn ik, daar al begin maart 2009 geweest. Toen was het jaarverslag nog niet uit. Uh -huh. uh, de directe aanleiding was uh, uh, zeg maar de daling van de rente en de collateral calls. Uh -huh. En uh, dat er fors gehandeld werd. En dat wisten we uh, dat diverse corporaties fors gehandeld hadden... En, uh, die was de grootste. En, uh, de alarmbellen waren min of meer bij ons afgegaan. En toen hebben we gezegd, van, uh, we gaan eens even polshoogte nemen. Want uh, we willen geen uh, positievergrotende trades meer hebben voordat we volledig inzicht hebben. En wat me toen al meteen niet beviel is dat uh, meneer De Vries een, uh, een one-man-show uh, was. En uh, dat uh, hij eigenlijk alleen maar... Uh, ja, Gecontroleerd uh, werd door meneer Staal, die uh, alle de confirmaties tekende. Dat was voorjaar 2009, de rente daalde in 2008. Abin Amro gaat al aanbel rinkelen, u gaat het gesprek aan met Vestia. Ja, we zijn uh, in, uh, ik meen zelfs januari, februari al gestopt. Mm -hmm. en toen, u zegt net tegen de commissie van, uh, ja, dat de Vries dat praktisch in zijn eentje deed. Dat uh, beviel me ook helemaal niet. Maar we zien dat dan niet al die tijd ervoor ook al? Ja, daar ben ik niet zo bij betrokken geweest. Uh. Eerlijk gezegd. Nou, niemand anders van ABE AMRO die dan getriggerd zou worden door hoe is die treasury eigenlijk georganiseerd daar? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. U, u moet ook goed begrijpen dat op dat moment uh, zeg maar de positie nog niet desastreus was. Hè. Ik bedoel, dat is pas uh, na uh, dat wij al gestopt waren gebeuren. Welk type derivaat heeft er nou uh, gezorgd voor de grootste negatieve marktwaarde. Uh, de, de, de, de, de, dat is denk ik niet de, de, de correcte uh, zeg maar stelling. De correcte stelling is dat uh, de negatieve marktwaarde veroorzaakt is door uh, de daling van de rente, van de lange rente. Het is, het is zelfs zo dat ik, ik kan me herinneren dat ik uh, ik ben in. Maart 2011 bij meneer De Vries geweest. om te proberen. nog zoveel mogelijk de posities. en de leningen. en de derivaten omlaag te krijgen. We zijn er wel toen in geslaagd. om een lening. aan een andere bank over te doen. Maar de derivaten. die kregen we niet. verkocht. Maar in april 2009. kon hij. of april 2011. kon hij gewoon om niet. ...al Onze derivaten beëindigen. Mm -hmm. Mm -hmm. En, de, de, en waarschijnlijk ook bij de andere banken. Dus zeg maar in april 2011 kon hij gewoon zijn posities reduceren zonder dat dat uh, pijn deed voor uh, Vestia. Uh, gewoon om niet. Waarom is het niet gebeurd? Ja, dat, dat vraag ik Dat snap ik ook niet. Uh, zeker niet omdat er sprake was van enorme speculatieve posities, wat wij niet wisten. Uh, omdat hij geen inzicht gaf. En uh, dat uh, ze zo groot waren, dat, uh, dat kwam pas uh, zeg maar in de tweede helft van 2011 boven water. Maar waar maakte u zichzelf nou, toen dat jaarverslag uitkwam in 2008 en eerder die rentedaling, waar maakte u zichzelf nou de meeste zorgen om en welke informatie zocht u dan af? Uh, twee dingen. Een, uh, uh, volledig inzicht in, de, in zijn uh, derivatenposities in combinatie met zijn uh, leningen. Want ja, als, kijk, als je 5 miljard leningen hebt en die leningen die lopen allemaal, daarvoor is de rente al 30 jaar vastgezet, dan hoef je ook niet nog eens een keer 5 miljard aan uh, derivaten te hebben. Dus je moet gewoon inzicht vragen om het werkelijke plaatje te krijgen uh, naar de details van de derivaten en de leningen. En punt 2, ja, je wil weten hoe de interne organisatie en mm -hmm. in toezicht is geregeld mm -hmm. en of de policies en procedures zijn. Dus op 3 maart 2008, 2009 denk ik, leidde dat tot een gesprek met De Vries. Ja. Welke informatie kreeg je toen van hem? Een uh, deel kregen we informatie, maar ik vond het niet voldoende. Met name uh, was hij niet zo helder over uh, uh, zeg maar. De, de, de, de verlenging die er in die swaps plus options zat, hij gaf al een plaatje, maar niet echt een volledig inzicht in mijn, uh, in mijn optiek. En uh, hij gaf ook uh, geen antwoord op uh, de, zeg maar de organisatie. Uh, en hoe ging dat in de tussentijd met de handelaren op de trade floor van Abin AMRO? wilden die nog transacties doen met de vestia? Ach, die wilden dat ik er naartoe, met hun naartoe ging om te kijken of we het vlot konden trekken. Dat is, dat is, ja, om nog de handel begrepen. ernaar voor te zetten. Dan. Ja, ja, maar dat, dat hebben we niet gedaan. Uh, vervolgens schrijft ABN AMRO op 8 mei 2009 een brief van Vestia... met een verzoek om toch meer inzicht te krijgen in derivatenportefeuille. Uh, Vanwege de zorgplicht van de bank staat erin. Ja, dat was een kapstok. Het ging ons meer om de risico's voor ons. Ja. Dus die zorgplicht was een kapstok... Risico's voor de bank. Had u zich eerder al zorgen gemaakt? Ja, ik was er natuurlijk al een paar maanden eerder geweest. Dat was een direct gevolg van, mijn, van het bezoek wat we gebracht hebben en interne discussies. Het was niet zo dat ik zeg maar roepende in de woestijn was binnen die, door onze bank. Als die zorgplicht de kapsok was, omdat u zich zorgen maakte vooral om uw eigen risico, is er wel eens überhaupt een product geweigerd dan wel niet aangeboden door ABN Amro kijkend naar die zorgplicht? Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. De, u had ontraden misschien aan klant Vestia? Uh, daar ben ik niet bij betrokken. Want, uh, uh, zodra ik er, uh, toen ik er echt bij betrokken raakte, eind 2008, uh, 2009, hebben we direct stopgezet. Dus ik ben er niet bij betrokken geweest bij die trades. In het begin hadden we over het professionele niveau van Vestia als klant voor u. In de grote club. Dat de zorgplicht dan uh, eigenlijk beperkt is. Maar in zo'n brief gebruik je het dan wel als kapstok. Ja, ja. ja, we wilden gewoon, uh, wij, wij waren natuurlijk toch uh, benauwd uh, voor, uh, voor de risico's en onze reputatie. En uh, hmm. ja, we wilden gewoon weten, voor, geef ons het volledige plaatje en uh, vertel ons hoe dat uh, georganiseerd is uh, en, bij jullie. En de risico's ja. en de reputatie van Vestia? En onze eigen reputatie natuurlijk ook. Ja, dat zegt hij net met... Risico's en vestia aan de reputatie van, van Vestia als woningcoöperatie, in hoeverre speelde dat dan nog een rol bij die, bij die kapstok? Uh, ja, wij willen natuurlijk ook niet betrokken worden bij een, uh, bij een situatie waar sprake is van uh, speculatie. Uh, hoe reageerde nou Vestia op die, die brieven nu van, uh, van 8 mei 2009, waarin u meer informatie wilde? Ach. Uh, Gepiqueerd. En uh, er kwam bij dat we uh, de, de, de, dezelfde tijd op 13 mei hebben we een vergadering gehad bij het WSW. Daar zat Marcel de Vries bij en diverse andere uh, woningcorporaties. Dat ging over het voorstel van de WSW over hoe ze de risico's wilden beheersen. En. Uh, hij ja, had kennelijk begrepen dat ik gezegd had tegen het WSW dat ik gewoon apart over Vestia wilde praten. En daar uh, was hij zwaar over gepikeerd. Dus hij had het überhaupt dan niet op mij begrepen. En uh, de reactie die ik via uh, onze front office kreeg was van, uh, dat de heren Stalen en, uh, en de Vries het helemaal gehad hadden met uh, ABN Amro. En uh, dat ze dan wel uh, een andere bank zouden zoeken die onze portefeuille zou overnemen. Wat deed ABN AMRO vervolgens? Heeft uh, u daarna de nog derivatentransacties gesloten met Vestia? Nee, want uh, dat hadden we al stopgezet. Wij hebben als commissie begrepen dat voor de jaarrekening van 2008 en daarna ook 2009 dat uh, accountant Deloitte aan van het onderzoek liet doen door uh, specialisten. Kent u die rapporten van Deloitte? Die heb, ik, die, die heb ik kopie van gekregen. Dat was een onderzoek naar of er sprake was van uh, uh, dat ze de derivaten die uh, Vestia afsloot uh, kwalificeren voor hedge accounting. Dat rapport van die specialisten van Deloitte, dat is volgens ons drie pagina's. Dus dat heeft u ontvangen, zegt u? Ik dacht dat er wat meerdere pagina's waren. Hoor. Dat, dat heb, daar heb ik later kopie van gekregen. Ja, niet dat dat veel toe deed, omdat we toch al gestopt waren. Oh, nou volgens onze informatie is het drie pagina's, maar geeft dat nou, gaf dat rapport een goed beeld van de risico's van de derivaten en een volledig beeld? Uh, de, uh, het, ik denk niet dat het zo was dat uh, de omvang van die derivaten verborgen waren en niet gemeld werden in het jaarverslag. In ieder geval in 2008, in het jaarverslag 2009 stond in de, zeg maar in de, het, Toelichting stonden de markt-to-market, er stond een beschrijving van de derivaten. De crux van de zaak is, en daar is natuurlijk ook de discussie met KPMG later over gegaan, van of de derivaten die Vestia deed kwalificeerden voor hedge accounting en hedges waren. En op dat moment, Deloitte vond dus van wel, zo, begrijp, zo lees ik die rapporten, uh, en daar heb ik al zomaar twijfels over of dat in 2008, 2009 het geval was. Maar daarna is die portefeuille nog eens verdrievoudigd... en toen was er zeker geen sprake van hedging en was het speculatie. Ja, want dat is de crux. Ik bedoel, hebben we het over hedging of speculatie? Even kort terug, wat, wat waren dan nou precies de consequenties van het feit... enerzijds dat Vestia eh, niet meer informatie wilde geven... anderzijds het feit dat ze wel dat rapportje van Deloitte hebben gestuurd... Waarvan die zei, nou ja, we hadden toen al twijfels of er wel allemaal sprake was van hedging. Wat had dat dan over consequenties voor de opstelling van ABN AMRO naar Vestia? Nou, die rapporten van Deloitte werden door de, de, de front office ook naar mij toegestuurd. Zo van: kan dit, kan dit wellicht je mening veranderen? Kan dit wellicht de mening van zeg maar de riskafdelingen van ABN AMRO veranderen? Uh -huh. En, en dat, dat, die mening hebben we niet veranderd, nee. Wij vonden dat uh, uh, we niet onvoldoende inzicht kregen en ook de organisatie uh, ontoereikend uh, was. Meneer ja. ja, Basio. Uh, meneer Van der Zouwen, u zegt van uh, wij wilden geen zaken meer doen met uh, Vestia. Maar in 2012 is door en AMRO nog het een en ander aan transacties gedaan met uh, Vestia. Klopt. Hoe kan dat dan? Dat waren, daar waren we heel blij mee, want dat waren tegengestelde transacties. Dus dat waren transacties die het risico verminderden. Ja, het ging ja. om minstens 1,6 miljard. Eh. Uh, ja, dat, dat, de, die, die, die cijfers uh, kloppen niet. Die zijn, moet u wat anders interpreteren. Dat zo zegt, Hoe het precies ging is dat in januari 2012 uh, Belder Cardano... Uh, op van uh, we willen wat uh, trades tegensluiten en toen had ik inmiddels al in de markt geruchten gehoord dat er uh, iets aan de hand was, dus toen uh, heb ik uh, Marcel de Vries aan de telefoon uh, gevraagd erbij, ik zei jongens waar zijn we mee bezig, en, uh, zit je in de knel, uh, is, er een, is er een probleem dat we uit de markt horen, wil je tegensluiten, nou dat mag en toen hebben we een, aantal, uh, een paar honderd miljoen tegengesloten. Toen, in uh, toen hebben we de heer op het matje geroepen in uh, januari 2012. En toen uh, hielden de heer Wevers en uh, de Vries nog steeds vol dat er uh, sprake was van hedging en geen speculatie. En dat ze absoluut geen liquiditeitsproblemen hadden. Uh, dus ja, bij een verbazing dat aangehoord. Er klopte natuurlijk niks van. Ja. En uh, vervolgens uh, is er uh, gezocht uh, in overleg met het WSW en het ministerie naar oplossingen. Is bedacht van we laten een deel van die markt-to-market doorzakken uh, en dat is eind februari gebeurd. En toen ja, dat telt ook als een aantal transacties. Ja, ja, ja. Maar In het waren dus het. allemaal risico De ja, transacties, ja. geen nieuwe natuurlijk. En dan toch nog even terug naar dat uh, verschil tussen speculatie en hedging, hm. want dat is nog steeds uh, uh, mij niet duidelijk. Want u zegt van ja, een swapsen kan gezien worden als hedging. Ja. Uh, maar in dit geval was Vestia degene die het uh, uh, uitschreef, dus verkocht aan de bank, hadden ze niet beter het moeten kopen van de bank. Dan was het natuurlijk wel hedging tegen aan de rente. Dus kunt u ons nog even uitleggen van, uh, waarom uh, uh, u het wel als hedging ziet? Uh, uh, yeah. Ja, aan, aan het kopen van een optie zitten uh, ook weer een, uh, na, uh, voordelen. Als je een optie koopt, moet je een premie betalen. Als die vervolgens uh, uh, out of the money eindigt, heb je premie voor niks betaald, kan je ja. zeggen. Maar dus je hebt jarenlang wel aan een Vestia premie betaald. Ja, en ja, de, ja, in dit geval ging die in de morning. Uh, dus je zegt van, ja, er zitten reden... nadelen aan, maar je hebt er zelf wel jarenlang aan gedaan. Tot nee, de, de, elk product ja. heeft zijn na- en voordelen. Kijk, elke transactie kan je achteraf zeggen dat je na voordelen bent vervelende voor de woningcorporaties. Dus kijk, die hebben natuurlijk uh, hele lange assets, die huurwoningen waar je lange leningen tegen zet. En als op een gegeven moment de rente omhoog gaat, terwijl de huren niet omhoog gaan, is dat natuurlijk ook heel vervelend. In dit geval voor de woningcoöperatie is vervelender dan achteraf gezien dat de rente gedaald is. Maar voor bijvoorbeeld pensioenfondsen is het omgekeerde gebeurd. Pensioenfondsen hebben zich natuurlijk ook gehedged ja, met die vaten hebben... en die hebben er enorm voordeel ja, maar bij. Ja, maar zij hebben het gekomen in plaats van, dat, van verkopen. Ze, de pensioenfondsen hebben dus uh, swapsen uh, gekocht in plaats van ze te verkopen. En daardoor hebben ze geprofiteerd? Uh, uh, ja, in het algemeen zoals ze die gekocht hebben. Meneer Van der Zouw, uh, maakt de ABN AMRO uh, wel eens gebruik van tussenpersonen bij derivatentransacties in de corporatiesector? Nee, uh, absoluut niet de uh, ABN AMRO. Dus ik heb het dan niet over Fortis. Bij ABN AMRO is bij mij weet, uh, nooit een dubbeltje betaald. Bij Vestia. En vochten ze dan inderdaad, maak je die wel gebruik van tussenpersonen bij die derivatentransacties in de corporatiesector? Uh, daar ben ik uh, later uh, achter gekomen, ja. Wanneer kwam je daarachter? Uh, om precies te zijn gingen al mijn, uh, alle alarmbellen bij mij af in uh, augustus 2010. Wat gebeurde er in augustus 2010? Uh, toen kwam er een grote vier-betaling op tafel. En. Uh, Waarop ik zei: wat is dit? En uh, toen bleek dat uh, ja, in de jaren daarvoor dat uh, gebruikelijk was uh, geweest om uh, forse vies te betalen bij Fortis. En toen wist je ook aan welke tussenpersonen? Ja. Wie? Uh, aan uh, meneer Greven van uh, FIFA. Ook nog een maand... andere tussenpersonen? Uh, in zaken Vestia niet, dacht ik. Uh, niet bij mij weten. Wat ik heb begrepen is dat uh, Fortis betaald heeft uh, aan uh, meneer Greven van FIFA. Niet een andere? Uh, voor, bij Vestia niet, nee. bij mij weten niet. Nee. Kent u uw FIFA uh, eigenlijk? Dat, dat is optrad als een soort intermediaire richting Vestia? Nee, ik kende ze niet. En, uh, ik moet u ook eerlijk zeggen, toen we daar kwamen in uh, augustus 2010... We hebben daar onmiddellijk een eind aan gemaakt en uh, gevraagd uh, intern om dat te onderzoeken. Um, de heren Greven van Dijk en Postuma, dat waren de partners binnen FIFA. Die, die kende u ook allemaal niet? Die kende ik niet, ja. Is er ooit gesproken met iemand van die mensen van FIFA of partners of een overeenkomst op basis waarvan uh, coöperaties bij ABN AMRO geïntroduceerd zouden kunnen worden? Uh, ik heb niet met ze gesproken. Het was, het was zo dat er in augustus kwam er dus een, een behoorlijke vierbetaling op tafel. Uh, daar, we, daar heb ik overlegd met uh, ons commercieel management. En ze heeft, jongens, uh, en die waren dat roerend met me eens van ah, nou, AMRO, dat doen we dus niet. Uh, en dit is de laatste keer. Als we verplicht zijn om te betalen, zijn we verplicht om te betalen. Maar dat is meteen afgelopen. En uh, ik heb wel begrepen dat er uh, toen nog wel een gesprekje is geweest uh, met uh, meneer Greven. Maar daar zijn we niet verder op ingegaan. Dat contract hebben we onmiddellijk beëindigd. Want wat is nou de grote verschil in benadering tussen dan Fortis, die dat blijkbaar wel vaak deed? Die sprak over grote bedragen betalen aan een tussenpersoon. Enerzijds, aan AB en Abian Ammo anderzijds. Waarom ze Abian Ammo meteen ho ho, stoppen, doen we niet? Maar bij foto's was het dan schiering en instaat. Wat is nou het grote verschil? Ja, de, de, ik bedoel, dat zijn uh, andere. Uh, dat zijn, mensen maken verschillende inschattingen. Uh, en uh, aan de ABN Amro-kant uh, was. Uh, uh, ja, de mening van de doen niet. En als je dat doet, doe dat dan uh, zeg maar op een. Uh, volledig transparant en doorzichtige wijze. Wist u ooit, of had u gehoord of geruchten gehoord dat er een deel van die fees wat had aan de treasurer van Vestia, meneer De Vries, in de vorm van kickbacks? Uh, daar, dat heb ik pas, uh, zeg maar in 2012 uh, zeg maar, kwam dat echt op tafel. Ik, uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik... Uh, ...wel zomaar twijfels had over de relatie tussen de drie heren die hier uh, maandag geweest zijn. Uh, hoe bedoelt u dat? Kunnen we dat toelichten? Precies zoals ik het zeg. Dat, uh, kijk, in zaken... Uh, ...als je twijfels hebt... Uh, ...moet je vaak op je intuïtie afgaan. En uh, als je denkt dat het... Uh, Wellicht niet zo lekker ruikt, dan kun je maar beter uh, geen zaken met uh, die partijen doen. Kijk, juridisch gesproken, dan wacht je tot dat uh, iets bewezen fout is. Maar als je dat in zaken doet, dan ben je geld natuurlijk al, uh, dan ben je, al uh, je geld kwijt en is dat te laat. Maar ja, had u voor 2012, toen u erachter kwam, ook nooit hints of gehad of geruchten opgevangen dat er misschien sprake zou zijn van een enige financiële relatie? Tussen de vriezer, strengeur en die tussenpersonen? Uh, in augustus 2010 werd ik dus wakker uh, op die vies. Uh, want om uh, zeg maar de, de setting uh, te schetsen. 1 april uh, 2010 uh, fuseerde... Nieuwe ABN allemaal met Fortis, daarvoor mochten we niet met elkaar praten, mm -hmm. of niet te veel. Uh. En uh, medio 2010 uh, verhuisde de treasury van Fortis, van het Rokin naar uh, de Zuidas en kwam dus bij mij erbij, mm -hmm. op de vloer. Mm -hmm. En uh, vanaf dat moment was het mede mijn verantwoordelijkheid uh, wat daar gebeurde, zeg maar, qua counterparty Ries. En uh, ja, voor die tijd uh, had ik daar weinig zicht op. Kent u uh, het eenmansbedrijf FMS Finance van de heer Jacco Groeneveld, voormalig bankier bij Fortus? Ik heb dat uh, gelezen in de krant, ja. Ik uh, ken het bedrijf niet. En ik heb ook begrepen dat uh, hij is uh, begin 2010 is hij weggegaan... Uh, ik zo'n april, april, mei 2010. En maar ken, kende u Groeneveld persoonlijk? Ik heb hem wel eens toen ontmoet, ja. En ik denk dat hij... Het uh, zou best eens kunnen dat hij vertrokken is, omdat hij wist dat we... zodra hij zou verhuizen naar de Zuidas, dat het afgelopen zou zijn. Wat zou dan afgelopen zijn? De, de handel met Vestia in ieder geval. Heeft ABL AMRO Groeneveld ooit betaald? Bij mij weten het niet, nee. maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar ik, ik weet wel dat uh, onze commerciële man toen met hem gesproken had. Uh, of er wat za zaken te doen uh, wa waren tot wederzijds voordeel. Maar uh, ben ik ben me te herinneren dat hij de, onze commerciële mensen daar niet op ingegaan zijn. En als je over die derivatenhandel spreekt, ook in die coöperatiewereld, dat ging vaak om forse bedragen. En ook forse fees. u zei het zelf al. Dan zou je, zou je daar snel kunnen, kunnen de conclusie kunnen trekken dat iedereen wel een stuk daarvan voor zichzelf wil in die handel. Uh, de, de, zoals ik wel zei, ABN Amro heeft geen dubbeltje betaald. Nee. En, ik, uh, en er is ook sprake uh, van, ik heb gelezen, helikoptertochtjes, uh, sushi bars, uh, allemaal mooie verhalen. Nou, Ik kan u verzekeren dat uh, in mijn contact het niet verder is gegaan dan een glaasje karnemelk en een krentenbol. Ja, ook lekker trouwens. Eh, op het moment dat eh, Fortis, u kwam erachter bij de fusie dat de sprake was van vies aan die tussenpersoon en u zei, nou ja, stop, we hebben een onderzoek gedaan. Wat kwam daar dan eigenlijk uit? Want u wilde daarmee stoppen met dat vie verhaal ja, ik ga daar natuurlijk niet over. Als risk manager ga ik niet over het betalen van fees. Dat is meer een commerciële beslissing in, in, in, zeg maar onder uh, uh, auspiciën van de, de compliance afdeling. Maar de commerciële mensen uh, hadden ook op dat moment uh, hebben toen besloten van we, we stoppen ermee. Maar u dus we waren hadden... het roerend met elkaar eens. Maar u gelast er wel een onderzoek, zijn u straks. Ik heb ge nou gelast. Ik heb niet zoveel gelast. Ik zit zo. Oh, de, de, de, meneer Salm die kan misschien gelasten uh, binnen onze bank, maar ik niet. Uh, maar ik heb verzocht uh, uh, aan uh, internal audit om, uh, om er eens naar te kijken. Ja. Hm. Meneer uh, Van der Zouw, hoe voorkomt nou ABN Amro dat. dat... ...in zo'n derivatenwereld met grote bedragen... ...dat de een ook een stuk van handel wil... ...en de ander... ...en het uiteindelijk onvoorzichtig wordt... ...of niet meer correct gebeurt. Of, hoe, hoe gaan de bangers dan mee om dat te voorkomen? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om hebzucht uh, te voorkomen. En, en de, natuurlijk is het zo dat uh, tussen 2000, uh, zeg maar. 2000 en 2009, dat er. Uh, fors in derivaten. Uh, werd gehandeld en niet alleen met woningcoöperaties. maar. Ik bedoel, er zijn natuurlijk. Uh, hele, uh, heel veel andere voorbeelden. wat er allemaal in Londen. in New York gebeurde. En ja, hmm. ik wil. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om. Uh, hebzucht uh, uit te bannen en. Uh, en, de, de, en waar uh, stopt de hebzucht en waar wordt het uh, uh, uh, fatsoenlijk zaken doen? Ik, ik geef nog even kort het woord aan de heer Bashir. De voorzitter uh, stelde u net een aantal vragen over de heer Groeneveld. Hij heeft uh, vroeger ook bij Fortes gewerkt. Hè? Uh, mm. Heeft u het verhoor met hem uh, gevolgd? Uh, ja, deels. Niet, uh, niet 100%. Want ik, uh, eerlijk gezegd uh, was ik op vakantie en ben ik ter hiervoor teruggekomen. Ja, ja. want uh, hij verklaarde ook uh, dat hij uh, in zijn tijd uh, als uh, medewerker van Fortis uh, geld had gekregen van uh, de heer Greven om een eigen bv op te zetten. Die bv heeft hij nooit opgezet. En hij verklaarde ook dat hij het gemeld had dat hij een BV ging uh, opzetten. Uh, maar hij heeft de BV nooit opgezet. Uh, maar hij wist niet of hij gemeld had of het uh, geld wat hij cash had gekregen ook gemeld was bij uh, Fortis. Ik neem aan dat uh, bij ABN AMRO als uh, juridische opvolger van Fortis alle alarmbellen zijn gaan rinkelen. En er is een, uh... Bij dit verhoor van de afgelopen maand? Ik, ik neem ja. aan dat uh, zeg maar binnen onze bank... Maar goed. Ik ben natuurlijk uh, re, uh, risk manager. ik ben geen, uh, ja. geen jurist, geen compliance man. Maar, maar u bent daar niet over gebriefd? Dat de alarmbellen wel afgegaan zijn bij ja. ons intern, ja. De alarmbellen zijn, zullen ongetwijfeld afgegaan zijn, zegt u. Maar u bent daar niet over gebriefd in aanloop naar dit verhoor? Ik ben uh, wel gebriefd voor zover uh, relevant. Uh, ja, en dus de alarmbellen zijn afgegaan en is er nu al een onderzoek begonnen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Euh, dan nog een vraag over, euh, over dat onderzoek waar u het net over had. U zei, er is een interne audit begonnen. Naar aanleiding van die vies. Wat is daar uitgekomen? Euh, de, m, m, er is uitgekomen, dat is niet met mij gecommuniceerd. Want ook de commerciële man uh, had gevraagd om uh, um, uh, een zeker check door de veiligheidszaken... En daar, bij mijn weten kwam er wel uit naar voren van, uh, doe maar geen zaken. En, en uh, verder heb ik geen details daarover. Ja, ja, oké. Okay. Voorzitter. Dan nog kort uh, een vraag van collega Groot. Ja, voorzitter. Twee korte vragen uh, als het kan. Uh, u u uh, kreeg een vermoeden uh, dat dingen niet in de haak waren toen u kennis nam van vier betalingen. En... Uh, ja, hoe kan het dan, ja, waar baseert u dat, die, dat, dat, dat gevoel? Gingen dat soort geuchten in de markt? In de eerste plaats op basis van 35 jaar bankieren. Dit is niet de eerste, laten we zeggen, nare zaak die ik meemaak. En dat is... Nou, ging, hier op, eens, ging hier informeel wel eens verhalen over in de in de, in, de, in, de kringen, in de verkeerde in de van dat hij toch de, de, de gingen wel wat, uh, wat, wat verhalen geruchten. geruchten rond ja ja en uh, ja dan is het toch logisch dat het WSW dat toch ook zijn oog en oor in de markt heeft toch ook dit soort ding dit soort geruchten hoort uh. Ja, maar, dat, maar wat we even goed stelden was, dus geen, ik had geen enkele weet en er was ook geen gerucht dat er geld werd doorgeschoven. Dat, er, dat hebben we pas gehoord in 2012. Dat, er een, uh, zeg maar een, uh, dat de heren elkaar al goed kenden. Mm -hmm. Die gerichten uh, gingen wel. Maar wij weten ja, uh, geen geruchten dat daar uh, mm. zeg uh, over en weer betaald werd. Uh. Dus het was gewoon het gevoel dat de relaties dat soms niet helemaal zakelijk uh, waren. Precies. Ja. En dan, dan nog even vraag. U had het over uh, die, die CSA's die komt, die afgesloten werd in 2005, meen ik dat u zei, ja. met, met, met, met Vestia. Ja, en uh, ja, die zijn ook al sprake van indekken tegen... Uh, tegen liquiditeitstekorten, margin calls. En we hebben vanmiddag eerder gehoord van uh, meneer Ink dat dat hele verhaal van het indekken van liquiditeitstekorten. dat dat pas iets speelde na 2008, na de financiële crisis. Maar als ik u goed beluister, is het al veel langer staand beleid gewoon. in ieder geval bij ABN, ik neem maar ook bij andere banken. Uh, ja, want de. de, de uh... Het liefst, uh, met, zeker als er op uh, forse schaal wordt gehandeld, uh, sluiten wij uh, credit support aandeksen af. En, uh, het voordeel is dan dat ons uh, risico beperkt wordt uh, ja. uh, en ook uh, dat wij... Uh, zeg maar, dat als dat we, heel veel al maar dat is gewoon staande praktijk, gewoon bij, als er derivaat in het spel zijn. Ja, dat maar, is niet de, iets wat pas is gekomen nadat de financiële crisis in 2008 is uitgebroken. Nee, nee, dat was al uh, uh, standard practice uh, tussen uh, met financiële partijen, bijvoorbeeld met alle pensioenfondsen. Pensioenfondsen willen ook pertinent uh, nul thresholds. CSE's met de banken. Mm. En, want je moet goed beseffen, het is natuurlijk, je kan wederzijdse exposie krijgen. Nu omdat de rente gedaald is. Want de banken, eh, exposure op de woningcorporaties, dat kan natuurlijk uh, uh, ook omgekeerd zijn. Ja. Uh, en, uh, dus pensioenfondsen sluiten uh, standaard nul thresholds, uh, CSE of maar banken onderling ook. Mm. En dat, we uh, uh, dat gaat nu dan weer een stapje verder, uh, dat we uh, noveren naar een uh, centrale counterparty. Ja. Om de tegenpartijrisico's onderling nog veel minder, uh, uh, nog meer te verminderen. Dank u, meneer Groot. Meneer Van der Zouw, eh, dank. Ik sluit deze vergadering.